Zo! Lieve YouTube-kijkers van de Stofjes Zondagmorgenpraat. Zijn we begonnen? Lekker gelopen vandaag. Uh, gemiddeld 6 minuten 6 of 6 minuten 9. Dus dat was uh, vandaag wel lekker. Lekker weetje, zonnetje. Heerlijk. We weer wedstrijd uh, bij Juliana en dan uh, <coughs> tegen Alseren. Dat was uh, een van de uh, eerste uitgangstrijden die we speelden. Die wonnen we daar dus. ja En uh, nu krijgen we ze uh, thuis. Ik ben benieuwd, Halster is toch altijd een beetje een gevaarlijk component. Uh, ik weet niet wat er dit jaar met hen gebeurt, maar dit jaar is het niet zo... Ja, ik weet niet. Ook zij hebben het wat... Uh... Sorry, ik word het vergeten. Ook zij hebben dit jaar een wat minder jaar... Uh... Dus uh, ja, dat, ja, dat kan. Je kan natuurlijk niet altijd uh, goed uh, draaien, maar door de bank genomen hebben zij het toch altijd uh, wel goede jaren. Nou, wij eigenlijk ook. We staan nu in de middenboot. Maar goed, vandaag lekker knokken in de hoop dat alles goed gaat. Ja, en dan komen we natuurlijk nu weer, weer een vrije dagen aan. Volgende week Koningsdag. Voor, voor velen is dat. Een dag die, uh, ja, die, die gebruikt wordt om dan een weekend uh, te maken, zitten er zitten dan nog twee dagen tussen, donderdag en vrijdag, en dan heb je uh, weer een weekend. Dus ja, sommigen zijn, zijn er bij die uh, zeggen van nou weet je, we pakken twee dagen, dan heb ik uh, echt een lang weekend. Maar ja, uh, pst, ik, uh, straks met hemelvaart dan, uh, pak ik nog een dagje extra, dus dan heb ik uh, hemelvaart vrij, vrijdag vrij, als het uh, goed is, maar ik denk het wel. En dan heb ik ook een keer weekend weer. Maar goed, vandaag. Lekker weer. Natuurlijk gaan we sowieso weer richting uh, lekkere weertype. Dus krijgen we weer meer, uh, meer zon. Ja, lichtduur zijn uh, sowieso al meer. Ja. En ja, moeten we denk ik ook weer uh, wat... Uh, Kijk naar de resterende activiteiten die ik uh, ga doen. Ik ben natuurlijk uh, gestopt met, uh, met vlogging, dames. Buikje. Ik weet niet hoe dat komt. maar ik had Vorig jaar uh, ging het uh, rond deze tijd uh, wat makkelijker om, om, um, uh, om wat af te vallen, om van dingen af te blijven dan, uh, dan nu. En ik weet niet waar, waar, waar vorig jaar eigenlijk dan zo gezegd die, uh, die motivatie vandaan kwam. En waarom het me makkelijker lukte dan, dan nu. Uh, of misschien denk ik wel te makkelijk over nu. Van ah, dat fikse ik keffertjes. Uh, even dit, even dat, even zo, even zo. Maar het, ja, het is toch, toch anders. En misschien, misschien is een verklaring, dat natuurlijk uh, nu zijn met, uh, met voetbal. Je bent nou weer naar het voetbal drie dagen in de week. Dan zou je zeggen, oké, daar ben je actief bezig. Het is natuurlijk ook uh, uh, uh, bijvoorbeeld tussen ook. Dan uh, ja, gaan we hardlopen, uh, naar, uh, naar het voetbal toe. Uh, ontbijtje, uh, een beetje, pak je een broodje, uh, een krentenbroodje, broodje, soep. Uh, even nog een krentenbootje nog een broodje. En wellicht dat het daarin zit. Nou ja, misschien helemaal niet wellicht, misschien zit dat ook wel. Dat je gewoon, gewoon misschien alleen maar een krentenbolletje en één broodje moet nemen, maar voor de rest eh, niet. Ja, als we een uitlaatstrijder hebben om dan een broodje mee te nemen, voor daar. dat je dan wat, wat kan eten als je daar bent. Want dat is natuurlijk, eh, ja, als je dan om half twaalf eet en je komt op pas om, om, om, om vier uur van het veld af, ja, dan wil je op een gegeven moment tussendoor toch ook even wat, ja, wat eten. ik zal wel even keer achteruit erop. straks toch weg. Zo, een keertje achteruit erop. Nee, dus ja, wellicht dat dat een beetje de verklaring is. En misschien toch een je wat... wat ja, soepeler met, met wat, wat bepaalde zaken omgaat. Vorig jaar wat strikter was in uh, het niet nemen van bepaalde dingen. Uh, ik, ja, ik kan eigenlijk geen echte hele zinnige verklaring van geven. Ik, ik snap het even niet. Hoe dat, hoe dat dat eigenlijk kan. Ik probeer sowieso nou al uh, door de week om uh, in ieder geval uh, geen, uh, geen bier meer te drinken. En uh, uh, tussendoor uh, zeg maar, uh, onderweg met, met werken om uh, mij weer echt alleen maar te houden aan uh, fruit meenemen. Als ik, uh, als ik het in de winkel moet gaan halen. En niet, uh, niet dan alsnog uh, nog iets. Dan misschien toch nog een croissantje meenemen of extra bij je eten. Um, ik, ik weet het niet. Um, Zullen we zien. Ik ga het gewoon, uh, gewoon weer, weer beetpakken. En. Uh, ik heb, ik heb volgens mij wel het idee dat ik nou toch weer wel wat ben, of ik stond vanmorgen even te weesgaan zo meteen, meestal doe ik even wegen als ik gedoucht ben. Dat is wel ook een beetje een vast ritueel dat ik een beetje het vaste, vaste punt heb. Na het hardlopen, eh, om even dan te gaan wegen, en, eh, dus dat, dat die eh, ook een beetje gelijk blijft qua frequentie. En, eh, nou, ja, dan moet ik even kijken, moet even opletten. Even, uh, het kan natuurlijk ook zijn, ik ben ook wel wat meer aan het fitnessen, dus het kan ook zijn dat er dan uiteindelijk zeg maar, je spiermassa wordt omgezet, of je je vetmassa wordt omgezet en een beetje spieren. Dus dat dat ook qua gewicht natuurlijk uh, vermindert. Of minder snel gaat. Er zit natuurlijk ook een bepaalde logica in, dus er zit ook een bepaalde logica in natuurlijk. Dus, uh, nou ja, dat. Uh, ik, ga, ik ga het eigenlijk maar zien. Uh, ik, merk, ik merk in ieder geval dat mijn mijn kwapje wordt, uh, wordt nog niet minder. Ik moet er nog wel wat aan doen. Dat was vorig jaar. Uh, rond uh, oktober, november was het. Uh, ja, ik wil niet zeggen weg, het was er nog steeds. Ik blijf het waarschijnlijk ook hebben. Maar. Uh, ja, ik moet, ik, ja, ik weet niet. Ik moet gewoon, uh, moet gewoon iets doen. Dus. Uh, ja, dat dus. Nou, ik zou in ieder geval zeggen tot de uh, volgende keer. Uh, dit was mijn zondagmorgenpraatje weer. Een jaar lang doe ik dit nu. Een jaar lang. En, dus, uh, en ik, vind, uh, ik vind het leuk, nog steeds, ik vorige week ook al. Ik vind het steeds leuk om het te doen. En uh, pff, of, dat het, uh, of dat mensen het wel of niet leuk vinden, ja, bullshit, jammer, jammer dan. Ik, uh, Mensen die het leuk vinden, die kijken dan wel een keer extra. Mensen die het niet leuk vinden, die het allemaal wel raar vinden, ja, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan kijken maar niet. Dus ik vind het in ieder geval leuk om te doen. En om het te delen. Op die, op die manier uh, misschien... Ja, in de hoop dat er misschien eens uh, een keer mensen zijn die, die, die daar ook een beetje van uh, uh, gemotiveerd raken om... Ja, om met de leeftijd die ik heb, met, met 56... Ja, om toch uh, actief bezig te zijn en dat, dat, dat het voor je lichaam gewoon goed is. Um, ja, lekker actief bezig zijn. Zondagmorgen, lekker. Heerlijk. Dus nogmaals, uh, vind je het uh, interessant en het leuk? Uh, in ieder geval, de blauw duimpje omhoog. Even abonneren op de kanaal. Dan uh, zie je in ieder geval volgende week zondag weer terug. Ik zou zeggen, ciao.